Welkom in mijn keuken. Ik ben Marco. En ik ben Esther. Vandaag maken wij... Eh... Uh, die Coronara. Juist. We maken de originele, traditionele variant. Met echt Italiaans vlees. Dat komt uit Italië, maar we hebben het gekocht in een delicatessenzaak in Nederland. Eh... Uh, picorino, dat is... Een stukje buikspek. Picorino, dit is Picorino. Het... Eh. Blah. Blah, blah, blah, blah. Dit is Quantiale. Quantiale pep. Dat doet me denken aan dat yogi uit Asterix en Obelix, Die de hele tijd met steentjes naar jullie Caesar gaat gooien. Quantiale. Ja. Dat is de kinderbak van het vark. Tik! Vier! Klak! Ja! Nou, ehm. Um... Spaghetti. Wat? We... Ballen niet, hij zegt. Ik voel het een beetje mee. Oh. Slijt tegen zijn stom dingen te. <lacht> take 5. Spaghetti in je kamer. Take 6. Take 7. <lacht> Oké, okay, take 8. Wij gaan spassen. Spacetti! Teeken 9! Maken. Wij gaan. Spacetti! Carbonara! Hey. hey! Ja, het lekkerste Italiaanse gericht wat er is. Hier hebben wij. Uh, van Victor uh, Russo. Hebben wij uh, uit zijn webshop hebben wij de. Echte? Echte guanciale gekocht. Onder de beschrijving vind je de link waar je. Um, zijn website kan bezoeken super aardig vent leuk om mee te praten hij weet superveel van Italiaans eten dit is een van zijn producten die hij verkoopt dit is de originele guanciale pepe oftewel de guanciale en, en deze is, is bewerkt met zwarte peper zoals je hier kunt zien en um, we gaan hem openmaken hartstikke spannend heel erg leuk wat je ruikt je ruikt heerlijk gedroogd vlees met uh, zwarte ja. peper echt super lekker wij gaan hier uh, we gaan dit absoluut niet uh, allemaal gebruiken uh, we gaan uh, ongeveer uh, 150 gram gebruiken uh, uh, ma we maken een uh, gerecht voor vier personen zoals ik eventjes al heb verteld bij uh, het uitstellen van de, van de ingrediënten Dus we gaan even een klein stukje afsnijden kijk en als we nu een stukje afsnijden zie je dus hoe ontzettend mooi... Mag ik dit laten zien in de kijkers? Ja. Zo. Het ziet er heel mooi uit in het water. Het lijkt een beetje van een de marmerkees. Deze stoppen we eventjes in een prettig zakje. Dat doen we in de vriezer. Deze die snijden we gewoon eventjes in blokjes. Wil jij alvast even het gas aanzetten met het water? Deze kwantiala uh, die gebruiken we eigenlijk alleen maar als smaakmaker. Omdat deze kwantiala zo ontzettend gearomatiseerd is. Is eigenlijk zo weinig voor vier personen is, is prima te doen. Kijk nou. Fantastisch. Deze gaan we uh, bakken. Beetje olie erin. Hoeft niet veel want er komt al heel veel vet van deze spek af. Die gaan even goed bakken. Die conchala, dit is een stuk vlees, maar we hebben hier eigenlijk spekjes van gemaakt. En uh, deze die gaan we eigenlijk langzaam uitbakken, zodat dat vet helemaal eruit komt. En dat vet, dat gaan we gebruiken om, ook, ook weer om daarmee de saus te maken. Oké, okay, dan gaan we nu de eigeeltjes met de, picorine, de picorini, die gaan we even en zo. En gewoon lekker even wat peper erbij. Zo. En okay. altijd goed blijven. Oké. Goed. Hé, dan hebben we hier de uitgebak spekjes. De picorino met vet. De pasta is ook klaar. En wat we nu gaan doen is eventjes. Zo. Dan halen we even wat pasta eruit. En die gaan we meteen hierin doen. Zo. En dat vet dat wordt nu mooi opgenomen. Door de spaghetti. We zetten het vuur uit. Want het is heel belangrijk dat. De, de hitte hier uitgaat en doordat nu de hitte hier uitgehaald wordt kan zo meteen een eimengsel erin samen met de picorino en dan zal je zien dat het mooi samenvloeit en een mooie crème maakt en dat is die room die heerlijk in die pasta zit wat het Italiaanse gerecht maakt. Dat gaan we het toevoegen. Eingeel. Ja, het is een behoorlijk stevig mixel. Nou, en dan gaan, we die, dan gaan we die dus ook lekker doorheen roeren. Zodat okay. die crème kan gaan ontstaan. Oeh, nou, wacht, dit is op de planten vallen. Het is dus net genoeg zodat de heerlijk zo die crème kan gaan ontstaan. Gelukkig. Echt lekker, pap. Lekker, hè? Ja. Oh, het is gelukt. Dit is geen scram op worden. geworden. Nee, hè? Nee. Het is gelukt. Ik ga mama vertellen. Nou, dan voegen we er eventjes nog een klein eetlepeltje het water bij. Ook dit mag niet te heet zijn, dus doen we doen even eerst hier in de kan. Zo. En dan gaan we dat weer toevoegen, zodat de crème mooi kan ontstaan. Oh, en die geur die hier vanaf komt jongen, dat is geweldig. Ja heerlijk, weet je wel. Hoe kan ik het uitleggen? Ja, romig, maar ook um, peperig en tegelijk zout en zoet. Ja, er zit ook wel zoete tonen in hè? Ja. Ja, dat ben ik met je eens. Hé, hey, het ik is zeg... gelukt! Ga even uit! Checks! Dat verdient een dep, toch? Zeker. Zo. En dan nog even een beetje, nog een klein beetje pecorino. En de rest doen we heerlijk op pot. En dan nu. En dan nu. Spaghetti. Carbon. Nara. Goed idee, pap. Wauw. <laughs> wow. Wauw, dat hebben wij goed gedaan, pap. box. we moeten even proeven, jongen. Ja. Mm. Mm. Wow. Super, super, mm. super En zonder rode, veel lekkerder Dat Dit was, was het, het Vond je deze video nou leuk? Klik dan even op het duimpje omhoog En um, vergeet niet te abonneren En als je op het belletje klikt, blijf je gratis op de hoogte van de, wanneer we een nieuwe video plaatsen Helemaal gratis ja. En als je ook een keer wil dat wij een keertje iets van gaan maken, laat het dan even achter in de comments. Wie weet zie je misschien wel je gerecht terug dat je had gestuurd. Oh, leuk idee. Wie weet. Hey, tot de volgende keer. Doei.